soldaten van het rollend leger. Ik ben nog altijd Tim van der Mensbrugge. Ik ben verslaafd geraakt aan inline skaten En ik probeer mijn verslaving aan u door te geven. Je <telling> zou het niet zeggen terwijl ik hier zo achterwaarts probeer te rollen. Maar ik ben op weg naar een paar aalingen. Van een alling rollen is een van de geestigste dingen die dat je kunt doen op skates. Allee, ik vind dat toch hè. Je gaat snel, gevoel voelt de wind door je en je weet, als ik een fout maak, klets ik met mijn wezen tegen de grond en dan ben ik dood. Ik ga niet ontkennen de activiteiten mijn mij sterk weten aan te spreken als ik mijn eigen leven zijn riskeer. Dat verklaart ook waarom dat men hier rap zult zien badmintonnen of pingpongen. Die sporten zijn niet dodelijk genoeg. Het is de wetenschap dat de schielheid kunt komen te overlijden, die je doet voelen dat je leeft. Als er geen dodelijk risico aan vasthangt, verlies ik mijn concentratie. Een potentiële dood zorgt voor focus. En daarom scheeze ik dus zo graag van ellingen. Helaas woon ik in een gebied dat zo plat is als een dunne pannenkoek. Natuurlijke ellingen zijn hier zeldzaam. Een heel Genk is er één Heuvel. En die is nog een keer volgebouwd ook. Gelukkig zijn er in mijn buurt wel veel bruggen. En een mens moet vrede nemen met het landschap dat voorhanden is. Van mijn eerste skatefilmpjes rolde ik ook van Brugge. Doing Bridges heette dat filmpje. Ik zal de link hieronder zetten. Alhoewel, in dat filmpje zag ik mij veel stunteliger van een nalingenrollen. rollen. Ik kon mijn snelheid nog niet controleren door de slalommen. Mijn parallele bochten waren als het ware nog niet vrij parallel. Zo naar beneden slalomen, kan er recht van genieten. En tegelijk moet je serieus blijven concentreren, want het minste stuurfoutje kan uitbonden in vallen pijn, triestige traantjes en algehele schamelijkheid. I don't know. In die hier heb, heb ik een van mijn allerpijnlijkste momenten als inline skater mogen meemaken. Ik was naar de bovenste verdieping gegaan en het plan was om helemaal naar beneden te rollen. Al bij de eerste elling liep het mis. Ik maakte te veel snelheid en mijn prille remtechnieken werkten niet. Beneden aan die elling stond er een grote metalen bak om motos op te vangen als er een remstuk was. Dienenavond mocht die metalenbak mij opvangen. Het was mijn scheenbeen dat de grootste klap opving. Gelukkig was het niet gebroken. Ik heb wel wekenlang rondgelopen met een open wonden. De eerste avond dacht mijn vrouw zelfs dat ze bot zag. Sinds dat ik hersteld ben van dat malheur, probeer om die door nog een keer af te dalen. Voilà, een beetje weirdness. Een 360 graden camera is echt machtig speelgoed. Naar de Zoë-Borluutbrug, een van de geestigste constructies in Gent om van te rollen. Het is een omhoog spiraal die rollende medemensen helpt om de autostrade over te steken. In Doing Bridges konden nog zien hoe dat ik heel voorzichtig naar beneden probeerde te rollen van die draaibrug. Ik hield mijn benen vrij wijd en ik smeet mij nooit compleet. Ook nu smijt ik mij niet compleet, maar ik laat mijn eigen toch iets meer snelheid toe. Ik heb ook meer snelheid nodig, want op het einde wil ik een keer iets proberen, namelijk gecontroleerd uit een bocht vliegen. Gelukt. Ik geef toe dat ik er eerst een paar keer op heb geoefend. Ik wou zeker zijn dat ik schoon zou landen. Maar nu weet ik dat het mij lukt om gecontroleerd uit een boog te vliegen. In het vervolg ga ik nog meer snelheid proberen te halen zodat ik nog verder vlieg. Dit is werkelijk veel te plezierig. Als je schrik hebt van ellingen, zoek in je buurt dan een zachte en brede elling. Breed is belangrijk, want dan heb je alle ruimte om te oefenen op je parallele boogte. Ik zweer het u. Vanaf dat je langs twee kanten parallel kunt draaien, kunt je elke elling aan. De ruimte gewoon door te draaien. Kijk, een elling als deze is vrij ideaal. Een zacht glooiend plein is ook vrij geschikt. wat ik graag zou kunnen, is achteruit van een helling rollen. Ik zal eerst nog maar wat oefenen om achteruit te rollen op vlakstukken, stukken, dat is al moeilijk genoeg. Als je Sean Unwin en zijn maat Alex B ziet, dan denk je, hoe doen die gasten dat om zo vlotjes achteruit naar beneden te vliegen? En om een keer al de snelheid te controleren ook. Over een paar maanden zie je mij hopelijk ook achterwaarts van een brug rollen. Voor hetzelfde geld zie je geen skatefilmpjes meer verschijnen op mijn kanaal. Dan ben ik allicht zo zwaar geblesseerd geraakt dat ik alleen nog maar geschikt ben voor rolstoel badminton. We zullen wel zien. Voorlopig rol ik nog altijd voorwaarts naar beneden. Voilà, ik ben weer uitgerold. Als je het een beetje treffelijk vond, moet op like klikken. En vergeet u niet in te schrijven op mijn kanaal. Ik ben u dankbaar. En in de volgende filmpjes trek ik naar het skatepark op mijn aggressive skates. Salutjes, yo.